Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik dit heel leuke pakketje unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat hierin zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Laten we maar snel beginnen. Het pakketje was gisteren heel nat. Dus ik hoop niet dat de zakjes die ik besteld heb ook nat zijn, want dat is wel heel jammer. Ik heb een tijdje geleden besteld, maar het kwam gisteren nat aan. Of ja, de envelop was best wel nat. Maar ik ga het even opdoen. en ik hoop echt niet dat het allemaal is, want het zou echt heel stom zijn. Oké, okay. oké, okay, gelukkig, zijn niet nat. Dit zijn alle zakjes. En die zijn zo leuk, kijk hoe leuk dat die zijn. Echt heel leuk. De man zit er nog iets in, dus ik had zakjes besteld en stickers, dus ik ga even kijken. Ja, hier zitten de stickers in, ik ga het even opendoen. Dit is zo van die holografische stickers, zijn echt super leuk. Dus ik ga het even opendoen. Oké, okay. dan zie ik hier ook nog een extraatje. Het leukste pakketje komt van mij, twee extra stickers, want die had ik niet besteld. Deze. En dan een briefje. Hey Noralie, bedankt voor je bestelling. Hopelijk ben je er blij mee. Tot snel. Echt super leuk. Oh, ik ben echt heel blij met deze zakjes. Dus nu kan ik al jullie bestellingen weer heel leuk inpakken. Het zijn zo van die regenboogzakjes En ik had er dan ik had er dan 10 besteld. Als ik me niet vergis, of 15. Wacht. Het zijn 10 zakjes. En waarschijnlijk ga ik nog iets bij haar bestellen, want het is echt heel leuk die zakjes. En ik wil er eigenlijk nog meer. Dus als je dit ziet, waarschijnlijk bestel ik binnenkort weer iets bij jou. Want ik ben zo tevreden met de zakjes. En de stickers zijn ook echt heel leuk. Ik ga de stickers al meteen inrichten. In dit bakje, in dit bakje zitten allemaal los stickers, dus deze stickers mogen er zeker bij. Het waren normaal gezien 50 stickers als ik me niet vergis. Dus dan kan ik ook alweer verder. Maar, dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En trouwens, binnenkort komen er heel leuke stash video's online. Want er werd veel naar gevraagd. Er komt normaal gezien een... een sieradenonderdeel stage, een inpakspullen stage en een sieraden stage. Dus van alle sieraden die ik heb. Dus dat komt er zeker aan. En dan komt er ook normaal gezien nog een inpakvideo aan. Voor een bestelling. En... Voor de rest weet ik nog niet echt goed wat ik nog allemaal ga plaatsen. Dus dat was dat. Doei!